Ik ben onderweg naar de Piratenpartij in Utrecht. Op 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. En ik ga zo direct spreken met een paar piraten die zich als vrijwilliger inzetten voor, voor hun gemeente. En uh, die mee willen doen met, uh, met de gemeenteraadsverkiezingen. Oké, okay, ik ben uh, in Utrecht op zoek naar Sjoerd, Saskia en Dimitri. Eens kijken of ik ze kan vinden. Ik ben hier in, uh, in Utrecht bij Sjoerd. Uh, die heeft de locatie voorgesteld waar we, waar we dit gesprek zouden kunnen doen. Ja. Stuart, waar zijn we hier? We staan hier in, uh, in Ogenal. We staan hier op, met uitzicht op de uh, oude Utrechtse munt. Oké. Okay. Okay. Jij bent vrijwilliger voor de Piratenpartij in Utrecht? Ja, sinds ongeveer uh, 2014. 2014, oké. Okay, okay. Gaat de Piratenpartij in Utrecht meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zeker. Op 21 maart kun je op ons stemmen. Oké, okay, cool. Sterker ja. nog, je kan zelfs op mij staan, want ik, ik sta op het kandidaatlijst. Nou ja, dat weet je dus nog niet, dus dan moet je eerst moet uh, gekozen worden. Goed, dat, is, ja, dat heb je gelijk en ik heb mijn kandidaat gesteld voor de kandidaatlijst. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer gaan jullie de kandidaatlijst vaststellen? Uh, ongeveer medio december. Als vrijwilligers met je mee willen doen in Utrecht, wat zijn dan de dingen waar, waar ze aan kunnen helpen? We hebben het meeste mensen nodig die, die, die kunnen praten. Maar waar, waar de Utrechtse praat echt plat op gaat, is dat wij weer willen dat de agenda van de straat terechtkomt in de agenda van de, van de raad. En dat lukt je alleen maar door uh, met de mensen van de straat te gaan praten. Oké, okay, de tweede piraat die hier uh, uh, in oog in al is, is Saskia. Hallo. Nou, voor jou dezelfde vraag. Hoe lang, hoe lang doe je dit al? Sinds begin september. Oké, okay, dat is heel kort hè. Dat is heel, heel kort. En hoe, hoe kom jij uit bij de Piratenpartij? Uh, ik wilde wat doen, politiek gezien, uh, voor de gemeente. En toen was er campagne voor de sleepwet, tegen de sleepwet. En toen ben ik begonnen met vliegen. Okay. En daar is mee begonnen. En uh, waarom ben je uitgekomen bij de Piratenpartij en niet bij een van de andere partijen? Oh, omdat de Piratenpartij qua standpunten uh, meer bij mij past dan de andere partijen. Welke van de standpunten is voor jou het belangrijkste van de Piratenpartij? Het zijn er twee. Dat zijn inbreng van de bewoners of van de inwoners en de diversiteit. Okay. Jullie gaan meedoen met de gemeenteraadverkiezingen? We gaan meedoen. En in december kunnen mensen op je stemmen? In december kunnen ook mensen op mij stemmen. En op jou ook, ja? Ja! Nou, maar dat geldt hetzelfde voor als bij Sjoerd. Nou ja, ik de... hoop het, ik, nou, ik bedoelde meer de kiescommissie gaat kijken, Die oh, ook, ja, daar kan je op de lijst. Of uh, ik, op de, of ik uh, op de lijst kan staan, tof. En uh, als vrijwilligers gaan meedoen, wat, wat, wat zijn de belangrijkste dingen die jullie uh, voor Utrecht willen gaan bereiken? Waar helpen ze aan mee? Nou, ik denk net zoals Sjoerd net zei, praten met inwoners, van wat vinden zij belangrijk? Ja, en als ik het aan jou vraag, wat is... Wat heeft de gemeenteraad in Utrecht de afgelopen zoveel jaar niet goed gedaan dat jij hier nu buiten staat voor PR? Ik denk toch, de, de inbreng van inwoners, dat ze daar met uh, wijkraad in Utrecht, bewoners kunnen inspraak uh, geven. Maar er wordt weinig gedaan met die inspraak en wij willen veranderen dat er wel wat goed gedaan. Luisteren Tenmin. naar de mensen. Luisteren en daar ook wat mee doen. Ja. Niet alleen maar luisteren, maar ook met de input van de mensen wat mee doen. En, en heb je een concreet voorbeeld wat er niet goed gaat in Utrecht, wat anders moet? Ja, ik zit dan ook als wijkvertegenwoordiger van Noordwest, zit ik bij de wijkraad. En die doen hele goede dingen en die brengen dan adviezen uit. Alleen daar wordt dan weer weinig mee gedaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat met die adviezen dat er ook wat mee gedaan wordt. Want dat ja. zijn de mensen die weten wat er speelt en weten wat er moet veranderen. Dus we hebben wijkraden, alleen er wordt niet... Nou, er wordt misschien netjes naar geluisterd nog, maar er wordt maar er geen, wordt niks mee gedaan. En dat gegeven. stukje, dat vind ik heel belangrijk. Succes, dankjewel. Dankjewel. Uh, als je alle klagen neemt honderd leven... Dus uh, niet klagen. Gewoon meedoen. Meld je aan bij vrijwilligers@piratenpartij.nl Of kom een keertje langs naar een van de meetings die ze hier hebben. We hebben elke maand een eer actiebijeenkomst. Kom langs en help ons. Succes, jongen. Organisaties zoals die van de Piratenpartij, die draaien voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Als jij wilt dat er piraten in de raad gekozen worden waar jij woont, zoals in Utrecht, dan kan je ze een handje helpen. Meld je aan. Kom een keertje langs, maak kennis met die mensen en maak van jouw stad een leukere stad.